Ja, met een misschien hoorbaar uh, draaiende koelkast uh, op de achtergrond. Een unboxing filmpje van de USDR. Ja, hoe breng je nou een beeld hoe groot of hoe klein zo'n apparaat is? Want het eerste dat me opviel bij uh, het uitpakken, dat was hoe geweldig klein dat apparaatje is. Ik moet er eerst nog wat over vertellen, want ja, het is een ontwerp van een amateur. Dat door een andere amateur is uh, uitgebreid naar, uh, van, SS van CW alleen naar SSP. En er is al wat kritiek op dat de Chinese makers dit nu voor heel weinig geld op de markt brengen. Ik geloof zelfs dat dit apparaatje een stuk goedkoper is dan het bouwpakket van de originele ontwerper. Ja, um, yeah, is a fact of life dat dat gebeurt. Ik had geen zin om hem te bouwen, dat om te beginnen niet. Ik ken enkele mensen die dit, deze uitvoering hebben die daar tevreden over zijn. Dus dat is natuurlijk wel een goed teken. Het is natuurlijk wel een gok, het apparaatje kost 100, net meer dan 125 euro via de bekende site AliExpress. En er zijn best wel wat reviews over op internet. En uh, ja, de vraag is van, uh, hoe breng je in beeld het, de eerste feature van het apparaat die, uh, die mij te binnen schoot toen ik hem zag. Namelijk hoe, is, hoe ontzettend klein is dat ding, want het is echt... Het is een pieterpeuterig apparaatje en dat blijkt dus niet uit de video's die ik gezien heb. Ik denk, dit is een microfoon met ingebouwde speaker, die is echt klein hè. Um, een unbox unboxing filmpje ik kan het niet worden, want hij wordt geleverd in bubble wrap, niet in een doos. Dit is het apparaatje, dit is echt heel klein. Um, ik zal het even achter de camera hebben. Oh, zo breng ik hem in beeld, ik was even buiten beeld. Kijk. Dan heb ik wel grote handen. Maar dit is het hele transcevertje. Ter vergelijking, dit is dus een creditkaart. Het is een oud HCC pasje dat ik van heel lang geleden nog heb. Um, zit hij nu vlak voor het frontje, hè? kijk. Zo klein is het apparaat. Zullen we er nog even een portofoon bij pakken. Het is een UV-9R van Pauwving. Zo zit hij op dezelfde afstand. Apparaatje is echt heel klein. Hier achterop. Uh, Antenneaansluiting. Voeringsaansluiting. KJ. Ik neem dat dat de sleutel... Nee, ik weet niet wat KJ is. Dit is... Uh, het zal de microfonaansluiting zijn. Um, hoewel... Nee, dit is microfoon en zijsleutel. dit is PTT-out, voor een eindtrap bijvoorbeeld, en het is tevens cut, en wat HP is weet ik ook niet, dat zal ik moeten lezen. Er zat geen uh, echte gebruiksaanwijzing bij, ik weet niet of ze dat vergeten zijn, maar ik neem aan dat het ook wel op internet te vinden is. Het apparaatje is heel klein dus, um, onderkant is zonder ribbels, bovenkant met ribbels. Het ziet er behoorlijk uh, stevig en solide uit. Ik wil een portabel gebruiken, dus uh, moet ook wel goed zijn wat dat betreft. De die gebeurt uh, met deze drie knoppen, menu, exit en een draaiknop met tikjes. Nou, in de loop van het weekend uh, ga ik hem proberen. Ik ben zeer nieuwsgierig. Ik ben echt uh, onder de indruk van het apparaat. Hij is zo'n stuk kleiner dan de Xiegu die ik toch ook al heel klein vind. Ik ben echt een fan van de Xiegu. Um, ik heb uh, twee, ongeveer twee jaar geleden die Xiegu, Xiegu gekocht, dat was volgens mij in december. En ik heb behoorlijk wat van dit soort kleine apparaatjes. De meeste die zijn alleen voor CW, de meeste die zijn alleen voor één band. Dus heel eenvoudig. Ik ben onder de indruk van de ontvanger van de Xiegu, die best wel goed is. Hij is niet zo goed als de FT-817, maar ten opzichte van andere apparaten in dezelfde prijsklasse is die met kopperschouder steekt hij er bovenuit. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe deze is. Uh, ik zit hier in een moeilijke omgeving qua uh, HF, want ik heb uh, hier thuis een 10 meter baan gestaan. Ik heb één keer op de Xiegor 10 meter baken gehoord op een frequentie waar die niet thuis hoorde. En dan moet je bedenken dat ik op een oscilloscoop met de probus kortgesloten heb ik normaal gesproken 20 millivolt signaal staan met de probus kortgesloten. Ik kan geen plek in huis vinden waar dat minder is. Het baken dat is zo sterk, want ik zit uh, natuurlijk nog in het near field op 10 meter. Hè? Het baken staat 28302 en het is maar 300 milliwatt maar je zit binnen het near field en dat geeft echt een enorme hoeveelheid veldsterkte. Dus uh, ja dat een ontvanger daar uh, geen problemen maakt, dat, uh, ja, dat, dat, zegt, dat zegt veel. Maar, ja, die Xego is gewoon goed wat dat betreft. Het is gewoon echt een ordentelijk apparaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze is. Ik denk dat deze ongeveer wel op dezelfde manier werkt. Het ontwerp is van een zendamateur. Dus dat is ook wel in orde. Hij is te koop onder zowel de naam USDR als USDX. Volgens mij is het gewoon hetzelfde apparaat. Het uh, plaatje van, van de advertentie waar ik deze kocht, daar stond uh, USDR op. En uh, volgens mij is de USDX de naam die de Duitse maker van het SSB gebeuren eraan geeft. Ik hoorde trouwens van uh, PH3 Fox Kilo Mike dat de software ongelooflijk efficiënt in elkaar blijkt uh, te zitten. Uh, dat het toch een wonder is dat met uh, dergelijke eenvoudige middelen, volgens mij zit er een Arduino in, dat het gelukt is om, uh, om zoiets uitgebreids te maken. Nou ja, uh, echt uh, ja, vol verwachting klopt mijn hart. Het klopt ook vanwege het jaargetijde. Nou, we zullen het zien.